Beloftes gebruik ik als lokkaas om eerlijkheid in het wild te spotten. Zo beloofde ik mezelf om naar alle ongenoemde bestemmingen te gaan die ik in documentaires en in fotomagazines zie. Wat me tegenhoudt, heb ik niet in mijn bezit. Ik zeg wel op een dag, maar misschien is die dag na de hand al voorbij. Er is een lege lijst die ik afvink. Soms ga ik ergens naartoe om te weten te komen dat ik er was en achteraf ben ik er nooit geweest.